Ja, wat leuk dat je kijkt. Wil jij lekker naar buiten met een groepje mensen en ze wandeltraining geven? Maar heb je helemaal geen idee hoe je dat moet doen? Ik wel. Ik ga je erbij helpen. Ik vind namelijk dat heel Nederland lekker buiten moet kunnen lopen en kunnen bewegen. Dus, ik heb een videocursus gemaakt. Hij is driedelig. En het is helemaal gratis. Schrijf je in via de link, en dan krijg je de videocursus in je mail. Zeg jij als je hem aanzet? Ik heb hem aangezet. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>